Klein is het plekje, vermeden der zee Laag zijn de dijkjes en smal is de ree Rank zijn de scheepjes al rijk het vee Waar wij bemenen de rust en de vrede. Klein zijn de huisjes met de kleur Fris zijn de landjes in zomerse vleur. Rijn zijn de kamertjes, gastvrij de deur Bloemige kleintjes de kust en de keur, kleine plek. Ons liefste waarden, erfdeel der vader, van strijd en gevaar. Neem het verlies ge voor ons uw waarden, dan dat de Heere u veilig bewaart. Zomer, de tijd van de vertooi, tooi. vol gras, straks de pletjes verhooi. Vroeg uit de veren en laat naar de kooi Zo vind ik Marken een heilandje mooi Herfst als de tijd van de stormen begint Dreigen de wolken gejaagd door de wind Angstig doen vragen als vader mijn kind Gids van de zee tot de haven Maar vind een kleine plek ons liefste waarde. Zerfdeel der vader door strijd en gevaar. Neem verlies ge voor ons uw waarde, dan dat de Heere u veilig bewaart. Winter dan lokt de gezellige haard. Thuis van de wateren allen gespaard. Lekt het sneeuw in de aard. Dan over het ijs in een luchtige vaart. Lenten, nieuw leven, te zee en te land, mijmen, de dutten en praten aan kant. Flux naar de zeil, reeds, scheepjes, vermand, los dan de touwen, het roer en de hand. Kleine plek, als liefst op aarde, herfdeel ervaren door strijd en gevaar. Neem ge voor ons uw waarde. Wat er dan tegen is, wat er ook komt, staat ge ook rond in dreigende stroom. Ik wil voor u waken, u zien in de droom. Wat er dan tegen is, wat er ook komt, kleine plek als liefst op aarde. deel vader varen, strijd en gevaar. Als liefste waarde, herftel de vader door strijd en gevaar. Neem verliest verlies voor nee. ons, uw waarde. Dan dat de Heer, u veilig.